Hallo, ik ben Jo. Welkom op mijn kanaal Nederlands met Jo. In deze video wil ik vandaag een soort spelletje doen. Ik ga namelijk een ding omschrijven in het Nederlands. En jij moet via mijn Nederlands omschrijving proberen te raden welk ding ik heb omschreven. Als je al heel goed Nederlands kan, doe dan zonder ondertiteling. En eventueel als je niet zo goed Nederlands kan. Doe je met Nederlandse of Engelse ondertiteling. En probeer het in ieder geval zo goed mogelijk te doen. Dus luister naar mijn omschrijving. En probeer te raden wat ik probeer te zeggen. Heel proberen dit keer. Maar goed, maakt niet uit. Oké, okay, we beginnen met het eerste ding. Um, ik sta hier in de keuken, zoals je ziet. En het is ook een ding in de keuken. Um, het is... Uh, Meestal vrij groot, een groot object in de keuken, dus het is geen zoutvaatje. En um, het is een object waar je kaas in doet, um, je doet er eieren in, melk, frisdrank, vleeswaren, gewoon vlees ook. En het houdt het eten langer houdbaar. Doordat er een uh, soort van uh, koele lucht in komt. Dat is dus het eerste voorwerp. Het tweede voorwerp wat ik ga omschrijven. Is ook een ding in de keuken. En dit keer gaat het om ook een iets met elektriciteit. En um, je kan er eten in opwarmen. En je kan er... Uh, bevroren dingen in ontdooien je kan er vloeistoffen in opwarmen dat is dus mijn tweede ding en mijn derde ding die ik ga omschrijven is ook iets uit de keuken wat een verrassing en het derde ding wat ik ga omschrijven is uh, een gebruiksvoorwerp je gebruikt het op het fornuis en uh, het is uh, rond plat en er zit heel vaak een uh, lange steel aan en uh, die steel is dan ook gelijk het handvat en je kan er uh, eieren in bakken en je kan er uh, vlees in bakken, pannenkoeken, ook heel erg Nederlands. Heb jij nou een idee welke drie dingen ik bedoel? Schrijf het dan hieronder in de commentaren en dan uh, zeg ik wel of je het goed hebt of niet. Ja, afgesproken. Vond je dit een leuke video? Doe dan even duimpje omhoog en vergeet je vooral niet te abonneren. Dankjewel.